Dus dan brengen we dit even naar de bloedkar. De bloedkar. Ik ben vandaag donor, assistent, samen met Frederik. En jij werkt hier bij Sanquin en samen gaan wij vandaag aan het werk keren. Ja. Wat gaan we vandaag hier precies doen? We gaan vandaag alles doorlopen wat een donor ook doorloopt. En dat is eerst het aanmelden aan de balie. Vervolgens de keuring en daarna de afname zelf. We hebben in Nederland 350.000 donoren die bloed komen doneren voor uh, patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Het is gewoon heel mooi om uh, daar deel van uit te mogen maken. Yeah. We gaan als eerste de donors aanmelden aan de balie. Goedemiddag, Mag ik heb Maar wat ik begrijp, je hebt dus twee verschillende manieren van doneren. Ja, volbloed, dat is het bloed wat uit je ader komt. En plasma, dat is gescheiden. Dat is de eerste keer dat hij het nee, komt? Nee, ik heb al meer dan 170 keer gegeven. Meer dan 170 keer al? Ja. Nou, je wordt trouwe donor genoemd. Ja. Dat is een mooie bestempeling toch? Het bloed kan gewoon niet getest worden op alles wat je bij je kan hebben. Dus het grootste deel uh, van de veiligheid moet echt uit dit formulier komen. Ik zag bijvoorbeeld een vraag over drugs staan. Ja. Wat als iemand nou daarover liegt? Dan kan het zijn dat het bloed besmet is. Als er bloed bij een patiënt terecht komt waar bijvoorbeeld een griepvirus in zit... Uh, ...dan kan dat hele grote gevolgen hebben ja. voor iemand die gewoon een hele lage weerstand heeft. <lacht> dat zit je helemaal in de zin. Ja, dus, we moeten ook altijd uh, goed doorvragen waarvoor iemand iets gebruikt. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld uh, de reden waarom iemand die medicatie gebruikt wel een probleem is. Want we hebben hier dus eigenlijk ook twee soorten vragen. De ene is voor de veiligheid van het bloed en de andere is echt voor de veiligheid van de donors. Ik heb hiervoor geneeskunde gedaan en dat is hoe ik hier mag werken. Ja, ik werkte vroeger in de horeca <lacht> en andere mensen brengen kranten rond. Ja. Je zit wel met je hoofd in ja. de zorg, anders ja, ga je niet nee, nee. meer werken. Nee. Ja. Dus het is natuurlijk gewoon een uh, bloedserieus baantje. Ja, een bloedserieus baantje. <lacht> maar als je nou zo vaak plasma hebt gegeven, ben je dan soms niet stiekem benieuwd... Wie er allemaal jouw plasma in zich heeft? Nou, nee, dat is speciaal als ik er maar mensen mee kan helpen. We gaan dus zo meteen afnemen in dit zaksysteem. Een mens heeft ongeveer 5 liter, dus nee. een halve liter kan je goed missen. Mm -hmm. Dat is wat we af gaan nemen. En voor zo'n afname heb je best wel een flink groot vat nodig. Yeah. Want we hebben ook een best wel grote naald waarmee we afnemen. Uh, fijn om te horen, <laughs> hè? Even ja, laat je geprekken. Zoals je ziet zit er ook al wat vloeistof in. Dat is antistollingsmiddel. Dat leggen we zo meteen hier in het gele bakje. En dan hebben we hier nog een filter. In en die zorgt ervoor dat er geen witte bloedcellen bij de rode bloedcellen terechtkomen. Ja, Daar zitten geen antistoffen in. En dan ja. zou je hele grote transfusiereactie krijgen in ons lichaam. Moet dat dat kan een fatale gevolg nee, hebben. Nee, dat is onhandig. Ja. Mag je die er even aangepakt houden? En vervelende Zijn die pleisters? Ja. ik ja. moet een beetje geëpileerd worden. Nou, ik ga er zelf aan geloven, nou. nou je moet als donorassistent natuurlijk heel nauwkeurig zijn. Een fijne motoriek hebben, want anders kan je niet goed prikken. En zorgzaam zijn voor mensen. Ja, je lekker. Ja, ik zit heerlijk.